Welkom uh, bij de webinar Walkthrough ST9. Starten we ST9 op? Goed, out of the box geïnstalleerd zal Solid Edge er dus zo uitkomen te zien: heel groot Solid Edge. Een vierkante application button. Um, dat is eigenlijk eerst wat een beetje in het oog springt. Wanneer ik naar de application button ga zie je dat de layout helemaal veranderd is. Um, waar je het meeste mee kunt vergelijken is uh, Word, dus Office, Office 2013. Daar hebben ze hun inspiratie van gehaald. Hier zie je allerlei knoppen waar je mee uh, verschillende dingen kunt kiezen. Dit is dus nu ook gedaan in Solid Edge. Um, het startscherm wat je net zag, uh, het helemaal witte scherm, daar kom je terug als je weer dat eerst kan uh, start. Dat jullie uh, veel van jullie zeggen van, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon mijn recent documents hebben. Of ik wil mijn templates hebben. Uh, deze zijn allemaal in te stellen via de options. Dat is uh, een nieuwe feature uh, die ze hebben toegevoegd. Um, echter, er is één probleempje. Uh, ze zijn vergeten om recent documents en uh, templates bij Om het mogelijk te maken om dat in één scherm te doen. Gelukkig hebben wij daarop wat gevonden. En dat is een programmaatje wat je kunt uitvoeren. Hier is die. Um, dit heeft Olaf voor ons gemaakt. Uh, hier staat dus in je templates, hier staan je recent documents. We hebben er nog wat tijdjes in gebouwd, zodat jullie direct naar de teamview kunnen, mochten jullie wel nodig zijn. Ook support en is hier uh, zichtbaar. De laatste maintenance facts, um, ga je rechtstreeks naar de GTEx site, hele mooie handige dingetjes. Het um, volgende wat misschien opvalt, ik weet niet of jullie het al zien, maar als wij naar de uh, verkennen zouden gaan. Uh, ze hebben de icoontjes veranderd. Niet schokkend natuurlijk, maar het is toch even leuk om te laten zien. Vervolgens gaan we een part openen. En ik ga nu nog een part openen. En dan zul je wat anders zien wat ook nieuw is. Als je hier bovenin kijkt, zie je dus nu twee tabbladen. Dit is de nieuwe manier van meerdere documenten achter elkaar zetten. Je kunt hier heel snel tussen switchen door op het andere uh, tabbladje te drukken. Er zitten hier ook nieuwe uh, opties onder om, nou, om ze allemaal te sluiten. Ja, eerst eerste zijn allemaal en leggen zichzelf uh, redelijk uit. Ja, er zijn wel wat mooie dingetjes bij, uh, bij ingevoegd, zoals copy folder path. Wat je dan dus doet bij een nieuw document, kun je in één keer de folder path kopiëren. En daar je bestanden opslaan. Wat je ook kunt doen is direct het, uh, de folder opzoeken van het document wat je open hebt. Deze zijn niet opgeslagen. Uh, dit, zijn, dit is bijvoorbeeld een nieuw part. Een nieuw part, dan zal die standaard naar je naar gaan. Is het part wel opgeslagen, zoals deze. En ik ga naar document folder en dan zul je zien dat je weer in dezelfde map komt als waar we zaten. Dat is een leuke nieuwe functie. Een andere feature wat toegevoegd is, als ik naar de application button ga, dan zul je ook zien dat jij, net zoals in Word en in Excel, eigenlijk naar deze omgeving gaat. En er is nu een nieuwe optie toegevoegd en dat is de Solid Print. Je kunt hier dus direct print een 3D file maken om te printen of je gaat naar de, als je Windows 10 hebt, ingebouwde 3D beelden van Windows 10. Oké, okay, wat is er veranderd uh, aan de tekening zelf? Ik zal even dus zoietsen naar orde. Het is niet uh, schokkend wat hier staat, maar ze hebben de Alignment Indicator. Hebben ze uh, naar, de uh, naar het IntelliSketch vakje verplaatst. Er stond eerst uh, ergens anders. Een andere hele mooie optie. Slow. Ik zal Goed. Dan, als ik naar de view ga en naar de... Face styles. Dan zie je hier dat ze um, de kleuren hebben toegevoegd aan de namen. Dus je kiest nou niet meer op uh, namen, maar je kiest op de volledige kleur, want dat staat hier allemaal weergegeven. Deze opties zijn ook op weer terug te vinden in de Park Painter. Nou, oh, eens even wachten op de Park ja, Die heeft er kennelijk nog niet zoveel zin in. Een andere functie die ze hebben toegevoegd als ik naar de sketch ga, ik zal hier een sketch maken, is een toggle knop. Dit is de construction line die we kennen, maar daar zit nu ook een, uh, een toggle knop in. Dus als je deze ingedrukt houdt, zijn alle lijnen die je nu gaat tekenen, zijn construction lines. Dit geldt voor alle uh, draw functies. Die zullen nu allemaal als construction line getekend worden. Als je hem uitzet, ga je natuurlijk gewoon weer verder met... Uh, het gewone ding. Leuke nieuwe feature. Voor degene van jullie die um, al aan Simplify doet, um, en dan voornamelijk Simplify van Assemblies, dan kennen jullie vast en zeker de Enclosure-knop wel. Deze was tot op heden niet beschikbaar in, in de part -omgeving. Deze hebben ze toegevoegd. Dus je kunt nou ook hier veel makkelijker. En parts simplifying door een enclosure te gebruiken. Mooie nieuwe functie. Een andere nieuwe functie. Solid suite. Um, ja, deze uh, vind ik heel, uh, heel goed. Je kunt um, een suite maken aan de hand van een andere solid. Um, zeer sterke functie. Uh, werkt twee kanten op. Je kunt ook een solid suite cut-out maken. Dus wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is uh, frezen. Goed, we gaan naar het volgende. Um, wat jullie hier misschien opvalt, um, ik heb één body en hij heeft design bodies gemaakt. In ST9 is het zo dat, ook al heb je maar één body, hij zal altijd een design body maken hier. Of uh, een construction body. Er dus zal altijd, uh, ook al is het maar één body, hij zal er altijd weergeven hier. Een andere verandering, je ziet hier nou ook, ook hier zijn de kleuren ertoe toegevoegd. Verder is de check out of date material. Mocht jij oude bestanden hebben, en die zijn al een tijdje niet geopend, en in de tussentijd zijn de materialen veranderd, of jullie hebben de materialen accurater gemaakt naar wat jullie binnenkrijgen. Je kunt Met deze knop kun je checken of het materiaal wat het onderdeel heeft, nog klopt met je huidige standaard. Hele mooie nieuwe functie naar de material table gaan. Wat dan direct opvalt is dat ze er eindelijk een soort functie in hebben gemaakt. Nou hebben ze het heel mooi gemaakt direct weer. Je kunt kiezen of je uh, allerlei subsoorten wil zien. Je kunt de hoofdgroepen erbij zien en dit is gewoon alles in één waar het is te sorteren. Ook al voeg je nieuwe dingen toe. Je kunt alles uh, net zo maken als je wilt. Zoals ik hier heb aangegeven, er is een check out of date material, er is dus ook een optie bijgekomen waarin je in kunt schakelen of je dit automatisch wil op het moment dat een board wordt geopend of dat het niet automatisch gaat en dat je dat houdmatig doet. Die optie kun je aan of uitzetten. Goed, we gaan naar de assembly. Ik zal hier even uh, een deeltje Het zijn allemaal lege onderdeeltjes, dus je zult wat dat betreft niks uh, aan het blokje gaan inzien. Wat ik hier wil laten zien is de Assembly Relationship Manager. Een hele grote verandering die ze toe hebben gevoegd is de Relationship Manager. Als ik met de rechtermuisknop op een samenstelling ga of op de samenstelling zal gaan, kan ik hier de relationship manager voorschijn halen. En wat je ziet is dat hij dus alle relations die in deze assembly zitten voorschijn haalt. Deze kun je heel mooi filteren op wat je wilt zien of wat je niet wilt zien. Je ziet hier dus ook suppressed, failed, missing, out of date. Nou, deze geeft hij dus al aan dat die out of date zijn. Je kunt hier klikken. En, even en op deze map kun je hem gewoon kijken, nu nou heeft hij alles wat out of date was, heeft hij up to date gemaakt. Een hele mooie nieuwe functie. En je ziet ook hier weer die tabel terugkomen um, met de nieuwe look. Een andere functie wat het is, occurrence properties. Je ziet hier ook weer de nieuwe tabelvorm. Maar wat we toe kunnen voegen, is custom occurrence properties. Die kun je ze adden. En hier kun je ze niet zijn toe te voegen. Ze zijn ook weer terug te halen in parts. Ze zijn weer terug te halen op de draft. Een hele mooie nieuwe functie. Um, wat kun je er bijvoorbeeld mee doen? Um, aantekeningen kun je erin zetten. Installatieinstructies, onderhoudprocedures kun je gewoon bij je samenstelling zetten. Als we nu naar de features gaan van de assembly is er nog iets wat er opvalt. Je kunt hier ook zien dat het uh, iets is aangepast. Ik heb dat eventjes wat overzichtelijker gemaakt. Dit is ST8, dit is ST9. Je ziet dat ze de balk een beetje hebben opgedeeld in, ja, eigenlijk in functie alles wat bij een weldment wordt hebben ze wel plaats gezet, bij modify worden dus hier neergezet en de assembly zelf, die hier staan daarmee hier de replace face kan nu in, uh, kan als assembly feature gebruikt worden dit kan synchronous en ordered, ordered zal ervoor zorgen dat, de, dat er een link komt tussen de assembly en de port en de synchronous feature die, is, um, die heeft geen link dus die zal ook uh, op het moment dat die gemaakt wordt uh, neergezet worden. En als er iets veranderd in assembly moet je hem natuurlijk uh, handmatig updaten. Een andere hele mooie functie. Uh, cool. Nee, ik zal het even op een andere manier laten zien. Ook daar kun je weer op verschillende manieren komen natuurlijk. Uh, er zit een pack-and-go-functie in. Deze is er allemaal terug te vinden in de part in de sheet metal en in de draft. Als um, ik hier dus op klik, dan uh, vraag eerst die natuurlijk om, om te slaan. En hier komt die tevoorschijn. Je kunt hier um, zeggen dat je alle... Erbij wil hebben. Je kunt zo zeggen dat je de simulation, mocht dat erin zitten, de simulation result mee wil hebben. Je kunt aangeven dat je de folder structure wil bewaren. En als je dit anders wilt zien, dan zie je nou dat alle onderdelen onder elkaar staan. Je kunt het bijvoorbeeld ook laten zien, zoals de assembly structuur nu is. Die kun je naar een aparte foto opslaan. Wat je ook direct kunt doen, is het opslaan als een file. Andere coole functie. Hier met de rechter muisknop opgehaald. Een nieuwe functie hier zit er is isolate. Onderdelen die ik geselecteerd had, dat was eigenlijk alleen deze, die is nu geïsoleerd. Nou zul je denken, ja maar dat is toch exact dezelfde functie als show only. Ja, dat is wel waar. Echter, er zit een rollback state op. Dus als ik bepaalde onderdelen al had uitgezet, ik klik op deze, dan gaat hij exact terug naar de... Um, Steeds, die, die was voordat ik de functie uitvoer. Dus dat is, dat is wel weer prettig. De andere mogelijkheid was dat je alles moest laten zien. En mocht je dan al onderdelen hebben uitgezet, dan mis je die dus weer. Ik zal even wat onderdelen dus uitzetten. En nou, zal ik even hierop in gaan zoomen, want je zag dat hier dat deksel ging weg. is nu een functie. Die zit hier. Als ik op toggle display zet. Zul je zien. Dat wel goed kijken trouwens. Dat die um, eigenlijk als een soort transparante uh, um, samenstelling wordt weergegeven. Dat kun je tegenwoordig doen met toggle display. Dus je hoeft weer hier uit te zetten. Wat ook kan is een rechthoek en, en dan is alles wat je uit hebt gezet is weer weg. Een andere... En dit is de laatste functie voor de assembly. Um, voor degene die keyshot gebruiken, komt dit waarschijnlijk wel bekend voor. Wat kun je nu doen in ST9? is gewoon kleuren in de assembly slepen. Mocht jij onderdelen hebben die vaker voorkomen, ik weet deze vaker voorkomt, zal die gaan vragen, moet dit voor all occurrences kleuren of antipoderen? Ik zeg hier in dit geval voor all, en je ziet dat ze allemaal blauw worden. Ook dit um, voor mensen die de assemblies moeten kleuren, dan is dat een hele mooie optie. Goed, we gaan gewoon naar de draad. Um, de eerste waar heel veel mensen ook al heel lang op uh, zitten te wachten, eigenlijk, is het volgende. Als ik hier de background aanzet, zit er tegenwoordig een functie in, vanaf ST9 natuurlijk, replace background. En dus die is dus inderdaad exact wat hij hier zegt, wat hij doet. Hiermee kun jij een oude template vervisselen met uh, je huidige template. Ik word al heel lang op te vragen, hij zit er nu eindelijk in. Hier naar terug gaan. Uh, dat is weer iets wat ze toe hebben gevoegd. Als ik op deze view klik, dan zul je zien dat jij twee knoppen erbij hebt gekregen. Die eigenlijk alleen bij het plaatsen van een model eerder aanwezig waren. En dat zijn uh, drawing view layout, daar kom je mee in dit scherm. En de orientation. Deze waren voorheen alleen mogelijk op het moment dat je een nieuwe view plaatst. Is zijn nu ten alle tijde mogelijk. Hou je wel even rekening mee op het moment dat je dimensies hebt staan en je gaat dit toepassen, dat 9 van de 10 keer je dimensies hebben losgelaten. Door naar het volgende, de tolerance table. Er zit een tolerance table in. Mocht jij aan jouw model een tolerantie hebt toegekend, H6, H7, um, noem die maar op. Aan de hand van de ISO-waarden die bij die uh, tolerantie passen, zal in dat er welke staan welke waarde aangepast wordt. In de call-out hebben wij nu de mogelijkheid, hier staan ze, quantities. En de quantities waar het hier over gaat, dat zijn gatenpatronen. Dus um, M6-bootjes of M8-gaten um, M6 M8 gaten, die exact hetzelfde zijn, daar kun je nou een hoeveel bij zetten. Um, ze hebben het zelfs zo mooi gemaakt dat je um, de gaten, gaten kunt tellen die op hetzelfde vlak liggen. De gaten kunt tellen die op gelijke vlakken liggen en alle gaten die hetzelfde patroon hebben. Weer een uh, mooie nieuwe functie. heb het toegevoegd. Er een cutting play naart. Ja. Section. Voorheen was het, uh, als die section eenmaal geplaatst was, was het niet meer mogelijk om de section aan te passen. Dit is veranderd, en je hebt nu de mogelijkheid om het dus wel aan te passen. Dus als ik nu zeg, section only, wil je zien dat je deze updaten, en dat hij dus alleen dit weergeeft, wat je in um, voorgaande versies moest doen. Was dus view weggooien en opnieuw aanmaken. Mooie tijd, uh, tijdshering. De Save As functie, in de options zit nu een nieuwe functie, dat is um, Auto Rotate Sheet for Text Readability. Dit kan uitgezet worden. Dit was um, Heel lang is dit zo geweest dat het automatisch gebeurde, maar heel veel mensen wilden dit niet, omdat um, dit wel eens de tekening lastiger te lezen maakt. Dit kan dus nu uitgezet worden. Dus je hebt volledige controle over je pdf's. Een andere grote nieuwe verandering. Design manager. Voor degenen die het gebruiken. Dit was voorheen de revision manager. En zoals je ziet is um, de de huidige television manager, dus in dit geval nu de design manager, uh, nogal veranderd. Um, hij is naar de 21ste eeuw gebracht, wat ook wel een keer tijd wordt. Je ziet hier functies terugkomen waar we het al over gehad hebben. De pack and go zit ook hierin. Uh, je ziet dat copy hier, dus is veranderd naar save as. Wat eigenlijk een veel logische benaming is voor hetgeen wat je gaat doen. Je ziet ook dat het icoontje van view and markup is iets veranderd. Um, dan moet ik ook even het mooier erbij vertellen. Als je in een samenstelling zit, je direct nu naar de design manager kunt gaan. Hier zie je hem staan. Het hoeft dus niet meer zoals het eerder was via view en markup. De um, waar you zit ook op deze pagina nu, ook daar moest je eerder voor naar een andere pagina. Um, increment name stond hier eerder. Het is nu revise en uh, increment name. Um, het is eigenlijk wat vaak gebruikt, was een Revise. Uh, en de, de increment name heeft nog een extra functie, want daar kun je ook de bestandsnaam aanpassen. Het ziet er mooi uit. en zitten ook uh, goede nieuwe functies in. Wat er ook bijvoorbeeld in zit, zit er tegenwoordig nu ook een assistant in. Die je kan helpen met alles wat je En die zal alles voor je uh, behandelen. Design manager is uh, goed veranderd. Ik zal als laatste nog eventjes wat enkele settings. Uh, even kijken. Wat er tegenwoordig ook in zit, even kijken hier naartoe. De steering wheel, Orient Express en View Cube size. Um, wat het eigenlijk doet, is alles wat je in jouw scherm hebt, waar je dus iets mee bedient, kun je hiermee groter en kleiner zetten. De reden hiervoor is natuurlijk de nieuwe hoge resolutieschermen. Um, die worden zo langzamerhand zo groot dat je de knoppen niet meer kunt zien. Um, dit is het antwoord daarop. Je kunt deze dus groter gaan zetten, zodat wel weer duidelijk is wat je aan het doen bent, ook met hoge resolutieschermen. Een andere mooie optie. Oh, nog niet af moeten sluiten. Dit hier nou een dim surrounding components when a selection is made relationship part? Finde wat houdt er in als deze aanstaat? zal ik je direct even laten zien. Als ik hier naar deze toe ga en ik ga naar bijvoorbeeld. Even iets wat makkelijker aan uh, deze toe en ik zal deze aanklikken, en dan zie je dat hij dus de rest dimt. En als ik hier verder op inzoom, dat degene waar het om gaat, dat is dus in dit geval het boutje en dit uh, scharniertje, dat die um, zichtbaar blijven en dat de rest wordt gedimst. is ook wel om het makkelijker te maken. Gelukkig is het een optie. Dus mocht je dit niet willen, kun je het uh, uitzetten. Um, dit was het zover. Uh. Ik heb uh, hier nog even de update uh, trainingen van ST9. Um, voor vandaag nog, alleen uh, is er nog de 15% korting. Dus als je daar gebruik van wil maken, uh, grijp je kans. Kan nu nog. Um, en vergeet ons uh, event niet. het is dus 15 september. Weer kasteel De Schaffelaar. Daarmee beëindig ik uh, deze webinar. Bedankt voor jullie aandacht.